En ik vond het de basiscursus medezeggenschap ja. van LOC gevolgd. Ja. Kun je vertellen wat die ochtendje heeft gebracht? Wat nou, je? Ik, ik vond? het een hele indrukwekkende en leerzame in ochtend. Ik ben pas een half jaar lid van het uh, klenteraad uh, bij ons in de omgeving. En ik had, niet, ik had niet gedacht dat er zoveel bij kon kijken. Ik ben echt van plan om dingen gaan op te gaan pakken, om te proberen met mensen meer te motiveren. En uh, ja, ik ben best een beetje enthousiast over de goede te Ik had eigenlijk niet gedacht dat er zoveel, uh, er zoveel kunt betekenen eigenlijk voor je, voor je medement in het verzorgingstehuis. Dus uh, ja, ik ga er echt wat mee doen. op het blij dat ik het gedaan heb. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van wat er, van het... uh, nou, nee. dat je allemaal goed nou Dat je best veel bevoegdheden hebt, heden hebt. Dat je ook mee mag denken over de aanstelling van een nieuw hoofd. Dat je mee kunt denken over uh, wat de mensen uh, allemaal zo in het tehuis uh, belangrijk gaan vinden. Uh, bij een mogelijke verbouwing. Ik zie gewoon dat, dat, dat er best wel behoefte is aan wat, uh, wat, uh, wat achterban. En ik zie dat een heleboel dingen bij ons in het tehuis toch wel wat uh, aandacht behoeven. En waarvan ik niet had geweten dat ik dat daar als cliënt een beetje zeggenschap over zou kunnen hebben. Het moeilijke probleem ze wel een beetje zijn. We hebben een beetje een probleem met, uh, met uh, collega's voor de cliëntenraad. Het is moeilijk om mensen te vinden die uh, mee willen denken. Maar ik denk wil me daar nu toch wel hard voor gaan maken, nu ik weet hoe belangrijk het is om, uh, om mee te denken in een de cliëntenraad. Ja, ja, ja. er en en werd vanochtend inderdaad opgemerkt dat de continuïteit van de cliëntenraad ja. vaak een probleem is. Ja. Er werd ook ja. nog een tip gegeven dat je niet alleen... Dat niet alleen de cliëntenraad zelf verantwoordelijk is voor ja. voldoende leden, maar ook de locatie manager. Ja. Ja. Was dat bijvoorbeeld ja. iets ja. wat, wat. Nou, zeer zeker. Toevallig hadden wij het er over gehad, om daar eens even naar te gaan kijken. En zijn ze ook mee gaan kijken naar motors, nou, bijvoorbeeld mantelzorgers of familie, die misschien daarvoor een aanmerking zouden komen. Maar ik, wil, ik dacht, nou, misschien ga ik toch zelf mij bekendmaken, middels uh, het budgeten met wat wij precies doen. En vraag op die manier of mensen belangstelling hebben uh, om zitten te nemen met de cliënten aan. Dus ik wil echt toch wel gaan proberen om daar wat meer bekendheid aan te geven. En om mensen te motiveren om mee te gaan doen. En, uh, ja. Ja, dankjewel. Graag gedaan.